En dus hier um, is een rijtje en een heel typische vraag is dan um, om een elementje te gaan bedekken. En dan, wat zou er hier moeten komen? Een geel sterretje. Um, kleuters worden ook vaak gevraagd om het patroon aan te vullen. Maar uh, wat ook zinvol zou kunnen zijn, is uh, om uh, elementjes te gaan bedekken. En om dan aan kleuters te gaan vragen van oké, okay, dit is het patroon, wat zou er nu hier komen? En dan kunnen gaan denken van oké, okay, sterretje, hartje, sterretje en opnieuw een hartje. Dus wat je zou kunnen doen is een patroon maken. Bijvoorbeeld geel blokje, geel blokje, een rood blokje. Dit is een AAB-patroon. Dan zou je aan kinderen kunnen vragen, als ik dit rijtje nu helemaal blijf verder zetten, heb ik dan meer gele of meer rode blokjes nodig? En op die manier ga je eigenlijk al heel abstract aan de slag met kleuters maar op een um, manier die heel concreet en begrijpelijk is voor hen. De meest typische patronen zijn herhalende patronen um, met twee verschillende elementjes, maar je kan natuurlijk ook zo'n patroon maken, A, A, B. Of je kan een patroon maken um, met drie verschillende elementjes. En zo kan je het eigenlijk altijd meer en meer complex gaan maken. Daarnaast zijn er ook veranderende patronen. Die we gebruikt hebben, waar je bijvoorbeeld een geel sterretje, een rood haartje hebt, opnieuw een geel sterretje, maar een rood haartje en nog een rood haartje, dan opnieuw een geel sterretje, dan een rood haartje, een rood haartje en nog een rood haartje. En hierbij moeten kinderen eigenlijk gaan zien van oké, okay, hier dit stukje, wat verandert er? Er komt altijd één rood haartje bij. Van hier naar hier, wat verandert er? Er komt altijd één rood haartje bij. Bye. <music>